Ik noem het de linserie van, van het gebak. Ja, ja, ja Het wordt er niet lekkerder van, het ziet er wel beter uit hè. <lacht> met twee vrienden zaten we in een restaurant te eten in Limmen. een gastronoom en daar dronken we wat meer wijn als gemiddeld. En nou ja, ik kwam s'avonds thuis. Bleek ook dat ik een restaurant gekocht had. <lacht> Want, dus ik zei, voor mij ze van mij heb ik een restaurant vol een dag gekocht. Dus het, ik denk het ook hard, het is hier zover. En hij heeft een dwarslees gekregen van de kanker. Hm. En, uh, en ik heb, dat is wel, ik heb wel... Uh, toen heb ik ook niks meer gedaan de zaken, ik heb hem gewoon verzorgd. Uh, ik ben twee maanden thuis geweest, hij is, uh, het is geconstateerd op 29 april en 3 juni was hij overleden. Jezus. En hij heeft me ook verteld dat hij jaloers me was, dat heb ik ook in het boek geschreven. Omdat ik als kind altijd al deed ja, wat ik zin in had, ik had er ja. een gescheid aan. En dat heb ik mijn hele leven eigenlijk gedaan. Want banken doen nu op dat moment ook, zijn, ja allemaal, uh, ja we wachten maar af. Je, zou, je vindt dat banken meer moeten mee investeren en mee moeten ondernemen met ondernemers? Ja, nu zeker. Kijk, euh, laten we naar uitzien, geld tussen olie voor, voor, je, voor je toko, als je ja. dat niet hebt. Ja. en dan uh, kijk, Ik denk dat we de gevolgen, wat we nu al naar gang is, dat we dat niet overzien. Uh, ja. dat, dat, uh, dat, dat weet wel zeker. In 2018 nemen we een omzet van 55 miljoen euro. Hm. Dat was, uh, en voor hoeveel verkoop je de tent dan, of is dat geheim? Dat is geheim. Oh, dat is geheim. Ik ben nog steeds aan het tellen, zeg ik al. Ja, altijd. het is wel veel, hè? Dat is wel. Want je staat ja. best hoog in de quote, toch? Ik ben gezakt, geloof ik. Echt? Ja, ja, ja, ja. ja. ja het, is het is rezelijk. Ik heb eigenlijk gewoon uh, de poen gevangen, echt letter gevangen en ik heb de sleutel overgegeven. Ik heb de, uh, de sleutel in een Ferrari doosje gedaan. Het <laughs> is gebeurd. Ik heb een fiets gehouden. Ik die wang in ik heb de Ferrari in de chocoladeland gekocht. <laughs> zie mee. Ik heb wel aangeboden om, uh, joh, wil je wat weten, Ik uh, je wel uh, precies, bellen. Yeah. Ik heb hem ook nog wel gehoord. Oké. Okay. Maar de ja. Ferrari kocht ook? Nee, die, die had ik al. Uh, die had ik al. Kijk, mijn leven is totaal niet veranderd sinds dat ik dat uh, met geld kijk, ik zei altijd wel het enige verschil Vroeger Vroeg had ik een geliefde biestuk. Ja. Daar nou ook ik een eigen biestuk. Maar ik heb een nieuwtje voor je. Hij ruikt hetzelfde door de pot. Het is net zo erg. Dus, dat heeft geen zin. Dus kijk, ik heb er altijd goed vergeleed. Ik heb altijd een prima leven gehad. Ja. Uh, er zijn geen. Ik heb er ook niet naar huis bijgekocht of dat dat dat, dat zijn mijn dingen niet. Ik, hm. Ik ben me samen met mijn zoon gewoon leuke dingen aan het doen, uh, ja, aan het ondernemen. Leuk dat je kijkt naar weer een, een nieuwe video op 7D-TV. Uh, en als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. Uh, hij werd door Sander Schimmelpen en ik uh, de leukste ondernemer en meest inspirerende ondernemer uit de Quote 500 genoemd. Dus ik denk, nou, dan, dan moet hij maar eens op 7D komen. Uh, en uh, hij is bij mij nu, Arthur Dontje. Van harte welkom, Arthur. Dank je wel. Ja, we ja. hebben er eigenlijk al een heel interview op zitten, want we, we, zitten, we zitten al een half uur te kletsen. Uh, dus uh, laten we maar eens uh, beginnen bij het begin. Er was een aanleiding, want er is een boek, hè? Ja. Heb je die zelf geschreven? Nee, ik heb niet zelf geschreven. Linnen van het Land heeft voor mij geschreven, die ken ik al jaren. Ja. En uh, die heeft negen jaar achter me aangelopen om een boek voor mij te schrijven. Want die is een keer met mij mee geweest uh, naar het uh, nieuwe bedrijf in Vietnam uh, van Dobla. Ja. En we hadden een prachtige, in feite wat ik daar heb aangetoond dat je gewoon, uh, ja, we hielpen de boeren, 421 boeren. We hadden een uh, weeshuis waar we uh, geld aan gaven en kinderopleiding gaven. Ja. Uh, daarnaast hebben we een school gebouwd, daar was ik heel trots op. Een patisserieschool, we kwamen 3000 leerlingen. En we hadden een prachtige fabriek neergezet waar de mensen goed behandeld werden. en Toen was ze zo onder de indruk van, want het kan dus toch wel. Het is niet alleen maar halen, maar ook brengen. Dus ja. die mensen zijn natuurlijk van beter, waar waren die leerlingen voor? Die gingen weer naar de Marriott Hotel of het Hilton ja, Hotel, ja, die hadden hier ja, ja. helemaal een baan. Rekom, dus ja. dat is eigenlijk wel heel gaaf wat we hebben gedaan. En daar was zo onder de indruk van dat ze wilden ze een boek schrijven. Nou, dat was nog wel een probleem. Ik denk, ja, ik noem het altijd de poesie album van jezelf. Dat heb ik dan ja, dat heeft iets engs, hè? Ja, ja. dus, uh, maar uh, op een gegeven moment uh, het hadden we toch een format bedacht. En ja. dat, je, dat zie je met het boek, het een, een heel gaaf boek geworden, Groot heet het. Uh, met heel veel illustraties erin. Dus meestal als je een biografie hebt gelezen staat heb op de achterzijde nog wat foto's. Nou, dan yeah. weet je bijvoorbeeld niet meer wat het over gaat. Yeah. En daarnaast hebben wij filmpjes erbij. Dus ik haal daar items aan, dus visie en plan of internationalisatie. Uh, dat haal ik dan voor, dat bespreek ik met hem. Ja. Maar dat doe ik dan met uh, Sander penning op uh, mijn zeilboot. Ja. En dan word ik geïnterviewd. Dus ik heb ja. een item in het boek. Dus het is niet allemaal jaartallen achter elkaar, maar een item eruit. En dat wordt verder belicht en dan zie je mezelf live op tv. Ik kan je vertellen, ik heb nu al uh, echt wel heel leuke reacties. Ja. En uh, ja, mijn seminar uh, loopt ook uh, behoorlijk vol. Ik moet seminar? Wat ga je Ja, doen dan? ik ga een seminar schrijven. Ja. Over, ondernemer. Over, ondernemer. Ja, oude... ja, dat doe ik dan met drie man, hoor. Ik ga niet alleen daar, Ik ben geen Joep van het Hek, want zo grappig ben ik ook weer niet. Nee. Maar uh, dat doe ik met uh, eigenlijk twee mensen die heel goed uh, bij mij gewerkt hebben. Dat is uh, mijn CEO, uh, Ruud Admiraal. Ja. Die gaat het hebben over, zeg maar, structureren in een zaak. En op een gegeven moment, in, in 2010, heb ik besloten om twee jongens te gaan verkopen. Ja. Maar dan moet je andere mensen binnenhalen. Dan, kan je niet meer met, dan moet je gewoon gaan professionaliseren. En die man heb ik...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 Uh, ...een zandbankie, er ja. uh, komt de boot tegen, ja. Ja. nou ga je allemaal dingen meemaken. Dat moet je dus toch weer veranderen. Uh -huh. Nou, dat is het ondernemerschap. Daarna ga je, de volgende stap, ga je in de organisatiefase. He, dus de pioniersfase, organisatiefase. Ja, dan komen er andere mensen aan boord. Het grote probleem is in feite dat bedrijven als Dodla die iets te klein zijn dan... De, de goede, de toppers, die wilden daar niet werken. Die ja. willen toch weer bij de grotere bedrijven zitten. Ja. En dat is best wel moeilijk, want je moet daar doorheen zien te komen. En dan komen de toppers binnen. Ja, op een gegeven moment al een bepaalde grootte. Uh, we zaten met een bedrijf in België. Uh, Atlanta in Amerika. We zaten in Vietnam. Ja, dan worden er natuurlijk heel veel jonge lui wat zeer uh, inspirerend is. Die kwamen er allemaal bij. Dus soms maar wat het, jij zegt is, dus je hebt in 2010 eigenlijk de plannen al gemaakt om het bedrijf te verkopen. En uiteindelijk ja. in 2018 is dat gebeurd. Is ja. dat, duurt dat altijd acht jaar? Nou ja, kijk, ik heb dat. Uh, wat ik wilde, is in feite eigenlijk alles uh, klaarmaken tot, tot, tot in de puntjes. Wat, wat, wat houdt dat in. Je, je hebt A met mensen te maken. Ik heb natuurlijk ook oudere werknemers, die, die wil ik op een nette manier achterlaten. Ja. Dat is voor mij stap 1. Uh, stap 2. Uh, de logica van mij is niet de logica van iedereen. Dus dan moet je met gestandardiseerde pakketten gaan werken. Wij werken met uh, SAP. Dat is, een, dat is een hele grote operatie om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Daarnaast is een heel raar verhaal. Het bedrijf waar ik in begonnen ben na de brand en gewaard eh, heb ik gesloten. Dus productie heb ik gesloten. Ik had daar nog wel mijn kantoor, eh, mijn RD. En eh, mijn, mijn, het marketing zitten. Eh, dus ik heb eigenlijk het Nederland gesloten en ik heb, eh, Vietnam heb ik geopend. En eh, Amerika hebben we recht gezet. Ja, ze hebben alles gewoon, ja, dat je het goed kan. Leiden van, van een nieuwe eigenaar. Ja. Nou, dus we hebben dat eigenlijk heel strak gezet. Maar dat ja. deed ik met uh, Ruud Admiraal, die bij grote bedrijven had gezeten. Uh, Willem Klinkenberg. Nou, uh, Willem Klinkenberg kwam bij Utrever en CSM vandaan. Ja, die man weet natuurlijk helemaal van structuren. Ja. Die heb ik binnengehaald in 2013. Ja. Uh, gewoon eerlijk en uh, ver, de, de omzet blijft drie jaar gewoon plakken, weet je, die gingen niet omhoog, dat bleek naar Romeinar. We waren zelfs in 2011 wereldkampioen geworden. En dan gaat die omzet niet omhoog. Hm. Nou, toen hebben we Willem, die kon ik uit een andere hoedanigheid. En uh, die hebben we gevraagd om mij te helpen. Ja, en die kwam met een heel ander plan. Kijk, ik praat als een, uh, ja, een jongen die, uh, van de straat die uh, heel veel, goed kan verkopen. Maar dan praat je met hbo'ers en die wil gewoon nog een andere benadering hebben. Ja, ja. En dat moet je goed begrijpen. En ja. dat, ja, hij begreep dat als geen ander, echt als geen ander. Dat is echt top. Hé, hey, laten we eens bij het helemaal bij het begin beginnen. Want uh, de mensen die nu zitten te kijken en die de context missen. Uh, uh, het bedrijf is ooit gestart door jouw vader, hè? Ja, vader en moeder. Vader en moeder samen. Ja, de naam Dobla is Dontje Blank. Dontje was mijn vader, Blank was mijn moeder. Ah. Mijn moeder heeft wat meer letters Die hebben harder gewerkt. Ja, dus, uh, maar ze do... staat wel op de tweede plek. Het staat wel op de tweede Dobla, plek. Ja, ja Dobla. <laughs> ja. Hè? Dat heb je goed gezien. Ja. Maar uh, nee, we, ze zijn begonnen als bakker. Een heel klein bakkersbedrijf, een winkeltje. Ja. 500 guld, gulden geleend van de plaatselijke kruidenier om dat van de grond te krijgen. Ze hebben elkaar ontmoet op de meelfabriek. Mijn moeder staat op kantoor. Mijn vader was uh, een vertegenwoordiger. Ja. En uh, zo hebben ze elkaar, uh, ja, zijn ze begonnen. En daarna zei mijn vader was niet zo erg bakkerig achter, want dat vond hij maar drie keer niks. Dus hij, op een gegeven moment is hij groothandelaar en agent, uh, agentuur had hij. En toen heeft hij uh, ja, in een woonhuis met een garage bij, ja, verkochten we spijs, rozijnen, krenten, meel. Aan zo, de bakkers. Uh, aan de bakkers. gewoon in de, de keten is hij één stapje. Ja, uh, je moet, je moet het eigenlijk zo zien: dat deed hij uh, vanaf De Helder, de Halen, Amsterdam. Toen de tijd Alpma De ja. Helder. Uh, later was Beverwijk, dat was bijna export, zeg we dan maar. Ja. En uh, dat heb, daar waren we eigenlijk heel groot in. Of, dat, dat was een bolle bedrijf. En in de tachtig jaar zijn we eigenlijk die chocola gegaan. Ja, dat was een handeltje wat hij erbij ging doen. Ja. En dan moet je je dan voorstellen, dat verkocht hij aan zijn collega's. Dus had hij weer collega's in Nederland, andere grossiers, en daar verkocht hij zijn spulletjes aan. En dan chocola in de zin van, zeg maar, chocolade wat op taarten en zo, zie Ja, het alleen met decoraties. Je noemt en dat zo... de lingerie van de... Wat, Ik noem de doe lingerie van, de, van het gebak. Ja, ja, ja. ja Het wordt er niet lekkerder van, maar het ziet er wel beter uit, hoor. <laughs> Ja, precies. Ja. En, uh, en wanneer kwam jij in beeld als zeg maar, overnamekandidaat? kandidaat? Nou, ik, al was... uh, ik was uh, op school was niet, uh, was dan, dan niet uh, de, de beste van de klas, nee. uh, meer een drama. Ja. En, uh, dus op een gegeven moment. Uh, ja, Zijn je nee, nou, op een gegeven moment uh, kon mijn vader geen chauffeurs meer krijgen, dat was eigenlijk het hele grote probleem. De chauffeurs werden gewoon gekocht van de vrachtwagen. Als iemand langskwam, wat verdien ik krijg maar mijn tientje meer. Nou, dat soort flauwekul. Op een gegeven moment had hij dus niemand meer. En toen uh, zei hij: ja, ja, moet jij maar doen. Dus ben ik op, gewoon nog een busje begonnen. En ja, uh, handel bij brengen. Kijk, toen zit hier een grote vent voor, de, voor de, de TV. Ja, dat is niet gekomen van de bodybuilder. Dat is nee. echt van mailbalensjouwen. Dus, uh, ja, en dat heb ik uh, jaren gedaan. Echt, uh, ja, en mijn vader die ben, die maakte dan dat moest ik uh, klanten bezoeken hè? pionier heette dat nou als je, ja dat is verschrikkelijk ja? als je een vreselijke baan hebt kan vasten gewoon oh man dan moest je een winkel binnenstappen en dan uh, goedemorgen ik maak oh, een en dan uh, ja van dobla en uh, ja en, uh, dat deed vroeger nog eens bakker pietersen er nog weet je hoor, dat, ja, ja, ja. Nou, dat heb ik ook een keer gehad toen uh, dus ik kwam binnen met uh, als ik vol enthousiast ben en ik zeg ja is bakker pietersen en, in een die zei even brondel duidelijk Wat is dit nou joh was die man net twee dagen overleden nou ja, de volgende keer zei ik is er iemand aanwezig van de inkoop. Dat ja. Zo, zo gewoon mooi dan wel. Maar het was wel een leuke tijd. Ik heb er veel van geleerd, ja. want het komt anders over dat ik het niet leuk vond. Uh, het was hard werken. Dus je moest s morgens terug beginnen met die bakkers. En uh, ja, uh, ook, uh, ja, het is natuurlijk een heel ander vak, maar ik vond het zelf niet onderscheidend, daar heb ik heel veel problemen mee. Dus de prijs is eigenlijk het onderscheidende middel. Nou, en ja. dan, uh, ja, ja. dus je deed alles eraan om een klant te krijgen. Dus met andere woorden, ik had, uh, kun ik vertellen, we, de, we deden trouwerijen we deden verhuizingen. Uh, je had bakkers, die had op een gegeven moment een klant als Albert Heijn, had geen je deed ik dat een vrijdagochtend, toen konden ze die vervoeren. Je haalde alles aan de hand om je klant te behouden. Ja. Uh, ik ben een grote fan van David Bowie, dat is voor mij een topartiest. Nou, dan zat ik klaar om naar dat concert te gaan en dan belde een bakker op uit de Helder. En die moest twee balen zout hebben. En dan was het gewoon helaas binnen in ging ik gewoon naar de Helder en niet naar Rotterdam. Tering. En ja, daar leek je echt de vest erover in, maar ja, het, eh, ze hebben het ja. altijd wel iets gebruikt. Hey, en wanneer heb jij het bedrijf, zeg maar, uh, overgenomen? Hoe oud was jij toen? 81, 22 uh, jaar, toen ben ik uh, ja. er eigenlijk drie helemaal ingegaan. In en, en ja, pa uh, die, die kwam er wel, uh, elke dag kwam hij, deed hij de bank in Giro. En uh, klaagde altijd over de rekening dat ze steeds hoger werden. Maar ja, voor deze tijd weer omzet. <laughs> dus, ja, want, ja, want hoe vrij kun je dan ondernemen als pa? Je zegt van, hij doet de bank in de Giro, maar hij loopt er gewoon elke dag rond. Nee, nou, dat gaat niet. Je nee, hebben Ik geluisterd, dat is natuurlijk, dat familiebedrijf wordt natuurlijk allemaal opgehemeld. Ja. Huh? Je moet je, je, je, je, je ouders bepalen wat er gebeurt. En op een gegeven moment moet dat een keer overgaan. Ja, maar zeggen, uh, uh, ja ik heb het in 1991 meegemaakt en tegen mijn moeder zei ik verkoop de groothandel. Want lieve mensen hebben gewoon een maand zitten huilen. Ach. Ja, want dat was hun bedrijf. Ja, mm. Dat was veel emotioneel wat ik nu heb gedaan. Mm. En ja, dus wij hadden die groothandel en uh, ik zat daarin en mijn vader verkocht alleen maar dingen wat hij poen dan verdiende. Maar je moet ook gist, je moet ook slagroom verkopen, dus versproducten. Ja, daar verdien je niks aan. Nul. En uh, dat wilde mijn vader niet, maar ik deed het wel. Nou, dat zou... En dan krijg je meer klanten, dan kan je meer omzet, uh, ja, ik was ook veller op. Uh, dus dat ging eigenlijk hartstikke goed. Die groothandel, dat was wel heel grappig, ik kon in, uh, in die jaren lid worden van BAKtotaal. Dat was een, zeg maar, een organisatie in Nederland van twee organisaties samen vroeg heette dat BAKtotaal. En daar mochten wij eigenlijk geen lid van worden, we waren te klein. Dat was gewoon een te kleine organisatie. Nou, dat irriteerde me wel mateloos, want we waren dan, nou, ik, dat is al lekker wezen. En dan, uh, ja, toen ik het verkocht in 91 was ik derde van Nederland. Dus ik, ik, ik heb er wel gas op gegeven. Dus dat is eigenlijk best wel leuk. En ja, uh, in zo'n organisatie, dan zeg je natuurlijk ook, uh, ja, het moesten allemaal kinderen in komen die gestudeerd hadden, dus een HBO-opleiding of een universitaire opleiding, die kwamen in goudhandel, maar dat werkt helemaal niet. Nee. Dus die, ja, die jongens hebben gewoon al, al dan keuzes gemaakt. Dat, dat kijk, je met de straatvechter of niet? En wanneer heb jij... Want jouw vader is overleden, hè? Ja, in 88. In 88. En hoe was... Ja, dat is misschien een hele persoonlijke vraag... Maar hoe was dat afscheid, zeg maar? Heb jij, heb jij hem nog... Heeft hij jou nog iets meegegeven? Wat je met het ja, bedrijf... Ja, ik, uh, nou ja, het is een... Uh, op een gegeven moment in 87 zag ik hem wel... In 86 hadden we een opening. Toen zag ik een beetje tijdens de opening... We, van, we hadden een pand in, in, in chocola en toen een nieuw pand in Groothandel. En in 86 stond hij naast mij. En toen zag ik één dat hij heel oud wordt. Want je ziet iemand dagelijks. En dan werd hij heel paniekgerig. Ja, wie is dat? Wie is dat? Weet je, de kamer iemand binnen. Dan wist hij niet wie het was. Ja. En ik zei, ik heb die verder nooit gezien. Een geintje, weet je. O, wauw, ja. <lacht> nou, oh, lange. Dat is ik ook niet leuk. Weet je. Dus nou, daar was dan een bakkerpietje. En dat deed hij net of hij kon. Ja. Ja. Ja, dat, dus toen werd hij echt ouder. Uh, ja, dan dokter ging niet. Hij rookte vrij veel. En dan noemde nog een biertje te veel. Dus uh, nou, fijn in 88. Uh, je ziet dan maar, hier heb ik een deuk. Ik ja. heb een keer een ponyongelukje gehad. Dus ik ben behandeld in Houston in Amerika in de 88. En dat, kwam mijn linkeroog werd ook minder. En toen heb ik uh, ja, een, een behandeling gehad. En dat kon goed aflopen of verkeerd aflopen. Verkeerd aflopen wil zeggen dat je dus voor je ja, levert niks meer zag. Dus dat, dat probleem had ik. Maar ik had die gezegd. Ik heb geld in mijn zak gestoken. Ik ben erheen gegaan. Ik heb cash betaald. En ben zelf, ik ben behandeld en ik kwam... Beter kijkend terug. En toen zag ik eigenlijk. Uh, je ja, hebt een heel maf verhaal. Maar vroeger vloog je via Londen. Hè, omdat dat dan goedkoper was. Hè. We vliegen nu voor niks naar uh, Amerika. Ja. Maar toen kostte dat 3000 gulden. En als je dan via Londen ging, ging 2600 gulden. Dus, maar dan waren we weer te laat, weet ik veel. Dus mijn koffer kwam wel op Schiphol aan. Maar uh, Artje was er niet naar nou, mijn vader al in paniek. Toen moest hij naar Rotterdam toe. Ja, en dan kom je op vliegveld aan. En dan zie je je vader in een. Ik denk, wat is dat nou helemaal? Dat was net een man van. Geworden, weet je, die was van in een paar weken tijd helemaal verteerd. En toen zaten we s'avonds bij elkaar, met z'n tweeën. Uh, en toen zette hij op een gegeven moment, hij noemde me vroeger lange, want ik was uh, uh, ben nog lang, maar ik bedoel, uh, het was nog lang En toen zette hij, lange. zit uh, uh, uh, langer, ik, uh, ik, ik, ik zak al door mijn hoeve, op z'n allen, maar dus ik zit er je hoeven. Ja, hij zegt zo, ik heb altijd door doe mijn benen, ik zeg, wat is er aan de hand? Want, ja, dat wist hij ook niet. Dus ging je lopen, dan zie je je eigen vader door zijn knieën heen zakken. Nee, dat weet ik ook niet. Dus ja, op een gegeven moment naar de dokter gegaan. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, was het natuurlijk helemaal fout foute boel. En hij heeft een dwarslees gekregen van de kanker. Mm. En, uh, en ik heb dat is wel. Ik heb wel uh, toen heb ik ook niks meer gedaan aan de zaak. Ik heb hem gewoon verzorgd. Uh, ik ben twee maanden thuis geweest. Hij is, uh, het is geconstateerd op 29 april en 3 juni was hij overleden. Jezus. Ja, ik heb dat hele proces meegemaakt. Ik uh, moet er wel bij zeggen dat uh, voor het afscheid is het al ja, dat is wel, uh, een rijkdom om dat mee te mogen maken. Ja. We hebben ook verhalen gehad. Hij mocht niet meer roken. Nou, dat ja. had toch een zak meer, roken maar En er ging een s'nacht ging we stiekem roken met z'n tweeën. Ja, dat dan kwamen <laughs> ja. uh, nou, verhalen uit die. Ja, die verhalen neem ik weer mee, maar die kan ik niet vertellen. Dus dat zijn verhalen. Die, die, die, je hebt wel heel veel dingen met elkaar gedeeld. Mm. En hij heeft me ook verteld dat hij jaloers op was. Dat heb ik ook in het boek geschreven. Omdat ik als kind altijd al deed ja, wat ik zin in had. Ik had er ja. een gescheid aan. En dat heb ik mijn hele leven eigenlijk gedaan. Hij was meer van oké, okay, dat, ja. dat kan je niet maken. En ik had er lak aan. Ik denk nou, bekijk het maar. Wanneer... Dus ja, dan, dan valt hij weg. En dan is dat natuurlijk een heel groot gemis. Ja. Want als je, het is je vader, het is je vijand, het is je vriend. Ja. Het is je, je familie. Dus er, er zitten heel veel aspecten in. Het was geen makkelijke man. Uh, maar wel een, uh, ik moet wel zeggen, een ongelooflijk goede strateg. Weet je, hij was gewoon super slim in Ja, ik kon ook heel goed dammen en andere een grapjes. dat kon hij wel. Mm. Ja, ik deed niet mee, want ik had niet tegen hem verlies. Maar dus. <laughs> ik kwam de brand. Nou ja, toen ik dacht, daar daarna? Nee, daarna, toen een paar was overleden en toen kregen we een paar dingen erachteraan. En ja, in uh, 16 november 1989 brandde die chocoladefabriek. Een dus, jaar daarna. Ja. Ja, dan sta je echt, uh, nou ja, wat ik ook zeg, kijk, dat denk ik dat het boek nu ook uh, bijdraagt. Om, je je staat gewoon in je blote kont, je hebt niks meer, je bent los. Ik had net verkeerd met mijn vrouw gezegd, van nou ja, het gaat hartstikke goed, ik moet iets wat meer te werken. Maar een maand later hadden we geen knaak meer, waren we waren gewoon los. En uh, ja, daar ja, ben ik aan dat... Uh, en te groot gebouwd natuurlijk, ja, maar ik ging natuurlijk alles weer groots doen, daarmee ja. heeft het boek ook groot. Ja. En uh, nou ja, uh, een plan gemaakt. Maar ik ben, toen heb ik iets heel apart gedaan. Ik ben toen thuis gaan zitten. Ik, en dat doen heel veel ondernemers niet. We gaan nou eens een week nadenken. Uh, bestaat jouw bedrijf? Is dat dan wel? Over drie jaar bestaat dat nog wel? Mm. En dat is best wel heel triest om dat te doen. En ik kwam erachter, uh, simpel, dat ik zei ik schreef alle bakkers op die wel bij ons land waren. En zat daar een opvolger in. Hoe was hun locatie? En dat hoef je helemaal geen bureau voor te hebben. Ik ga het zelf doen. Een beetje gezond verstand, maar ja. niet ver. Ja. En wat ik niet wist... Dat je al eerlijk, dan stapte ik zondag op de motor. Dan herken je me niet. En dan ja. keek ik even de straten. Kijk naar de kentekens. En ik dacht, nou, dat gaat hier ook niet goed. Uh, je kijkt naar wat uh, voor de ramen wat er staat. er alleen maar oude troep staat. Maar ja. oude mensen, ja, die verteren niet veel. Ja. Dan is zo'n bakkerij uit de dood opgeschreven. En helaas, 25% van mijn klanten... zou binnen vijf jaar stoppen. Ja. En ik heb gelijk gereden. Daar ben ik niet trots op, maar dat is wel... Uh, een, een, een, ja, en dan moet je... Een plan maken en dan kan je met niemand overleggen. Want ik zeg, ik kan nooit uh, eerlijk rijden, want dan ben je eigenlijk oneerlijk naar je mensen. Je kan niet zeggen, jongens, stop ermee. Ja. Dan moet je alles verzwijgen en dan moet je dat boeltje op, op gaan tuigen voor de verkoop. En ik heb het verkocht aan mijn organisatie, waar ik lid van was. Hm. Maar je hebt eigenlijk die brand, die, was dat dan ook een soort uh, in, zeg maar, een momentum van inzicht naar de toekomst toe? Ja, nou, je moet het zo zien. Kijk, er zijn altijd wel ligt bij kracht als ondernemer. Als het misgaat, ben ik, ben ik eigenlijk beter als de rest. Ja.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 en 63 landen deden we export. Dus dat is ja, niks. Want, want, want uiteindelijk heb je dat bedrijf zeg maar, op. Want waar was je moeder in deze, zeg maar? Nee, moeder G ze toch. En moeder G. Was, uh, is kantoor, moeder G. die is op kantoor. En, uh, moeder G. die is op kantoor. Mijn moeder is een zeer uh, aanwezige tante. En uh, heel leuk. <laughs> ze kon ongelooflijk uh, hard uit de hoek komen. Uh. Uh, heel veel vertegenwoordigers vroeger van de groothandel. Die, van fabrikanten, weet je wel. Die kwamen bij ons langs. Nou, die waren bang voor moeder G. Hoor. Die waren echt. Uh, als moeder G. Uh, wat zei, die hadden streek op toon. Maar die heeft de klap van de man en de brand en alles. Dat heeft zij een soort van ja, ze had sterk een sterke karakter. Mm. Uh, nee, ze ze zou het nooit klagen maar dragen. Dat, uh, ja, ja, ja. Ja, ja. En uh, nee, de hele hard arder werken. Die vrouw, ik ken geen vrouw in mijn leven die zo hard gewerkt heeft. Mm. Hey, en in 2018, toen heb je je bedrijf verkocht. Wat stond er toen voor een bedrijf? Cijfer het eens even, wat stond er toen? Wat, wat nou, verkocht je? Wat was de omzet? Om nou, om een idee te geven, ik ben begonnen met een omzet. Uh, ik heb die, die, die tent en alles opgezet voor 17 miljoen gulden. Ik ben een omzetje van 1,2 miljoen gulden. Dus dan moet ik je uitleggen hoe, hoe, hoe groot de ellende was. Ik <laughs> heb mijn groothandel verkocht. Daar kwam geld verbinden. Toen kon ik het een beetje, had ik weer een beetje lucht ja. in 1991. En toen, uh, ja, toen zijn we gaan stapje voor stapje gaan, uh, vooruit gegaan. In 1992, had nee, ik je wel vertelde, in of, uh, 2000, uh, of 2008, nee, ik denk ik een omzet van 10 miljoen gulden. Ja. En dat, was wel, dat was een mijlpaal natuurlijk. Ja. Ja, en dan ga je verder. En toen hebben we eigenlijk wat mijn droom was eigenlijk over de wereld productiebedrijven in te zetten. En 24 uur productie. En daarnaast 24 uur verkoop. 24 uur inkoop, ja, dat, dat was mijn grote droom. Nou, en de andere kant had ik een, uh, een boek gelezen van een ondernemer die had gezegd, joh, je moet allemaal kleine units maken. En dat merkte ik ook, hoe groter het bedrijf werd, de besluitvorming werd steeds beroerder. Wordt hij Edgar Witkus of Wickers? Ja, of, uh, ja, dat is echt een waanzinnig, dat is een waanzinnig boekje. Dat is ook weer zo'n ja, boek. 50 mannen en al splitsen. Ja, zeg maar. ja. Nou, dat is eigenlijk wat ik ook heb gedaan. Ik heb eigenlijk gezegd, jongens, het, het, we zijn, niet wordt alles maar uit Nederland gedaan. Nou, dan hebben we dus, a. Ah, ik ben in België begonnen. In 1998 heb ik een bedrijf bijgekocht. Ik heb dus twee jaar lopen klungelen om boven Jan te komen. Nou, dat is zo'n geluk door een Franse klant. En daarna in 1998 heb ik België erbij gekocht. Dat was Jolly Decor. En er waren we nog suikergoed. Nou, dat was de slechtste overnamende die beleefd op gedaan. Want het was allemaal suikergoed. Niemand wil die troepen hebben, maar <lacht> ik dacht het geweldig was. Maar ja, dat was zo'n, uh, maar... Je zat wel in België en het was de eerste ervaring met je leven om eh, buitenlands te, onder, om te ondernemen. Yeah. Wij denken natuurlijk, die Belgen verstaan ons allemaal, die mensen verstaan je niet. Die mensen vinden je ook niet leuk, je bent een diknek. In de, nou, klaar. Ja. Nou, ja. op een gegeven moment heb ik dat weer aan de reutel gekregen. Dat ging, uh, ja, dat kregen, dat ging ook weer lopen. En in 2004 heb ik een, uh, met een verdrag van... Uh, van een ritsverdrag, dat was met een Amerikaan, een importeur van mij in Atlanta, Mike Clever. En toen hebben we een productie opgezet in Amerika. Dus hij importeerde mijn spul, maar toen een productie. Geen marktonderzoek, helemaal niks. Gewoon had ze een pand huren, machine erin klappen en gaan met die banaan. Nou, twee jaar lopen rotzooi dat het niet ging. Nou, toen knikken de dollar in elkaar, wat we nu ook hebben. Dan is eigenlijk voor exporterende bedrijven is dat een ramp, want dan krijg je. Dan, ja, kijk dan een dollar nu is 1,20 ja dan krijg je 20% minder voor je voor voor je product daar nou, dat kan natuurlijk niet ja. dus bij concurrenten belden we op Arthur kan jij nu, voor mij niet eens schaafsel maken die, nou dat komt bij, bij mij kan alles handel is handel. dus toen kreeg we benen onder het lijf en toen was uh, een, een belangrijke man in mijn bedrijf was uh, Erik Akerbein dat is een jongen die eigenlijk als stagiair bij mij begonnen is en uh, en die jongen die was ongelooflijk goed in marketing en, en, en branding. En ik was meer een beetje de, de, de straatverkoper, of elke handel, als we handel hadden. En hij zei nee, we moeten echt een merk gaan bouwen. En hij heeft echt dat merkbeeld, dat soort dingen neergezet. Hm. En uh, toen zegt hij op een gegeven moment in de vergadering, dat is best wel gevaarlijk als je dat durft. Goh, al die handel die we verkopen is zo oudbollig, het ziet er eigenlijk niet meer uit. Uh. Nou, dat, dat is een beetje link, want, uh, want ja, ja. Dan, uh, iemand denkt dat hij geweldig is, nou dat is dus uh, echt waageloos. <lacht> dus ja, afijn, uh, ik dat hele verhaal, uh, ja, uh, was eerst pisthof, maar ja, op een gegeven moment denk ja, ik misschien wel gelijk. Hebben we hebben een container uh, naar binnen gehaald van chocolate à la carte uit Amerika vandaan, met prachtige zwaantjes, echt niet normaal mooi product. Iedereen sprak er ook over, vond hem geweldig. En het is typisch Nederlands. Goh, wat mooi. Wat kost het? Laat me zitten. <lacht> nou, dus dat werd geen succes. Maar ik had wel de message te pakken, weet je wel. Mm -hmm. Nou, toen heb ik een, uh, met twee vrienden uh, zaten we in een restaurant te eten in Limmen, een gastronoom. En daar nou, dronken we wat meer wijn als gemiddeld. En nou, ja, ik kwam s'avonds thuis bleek ook dat ik een restaurant gekocht had. Want... <lacht> dus ik zei: me, voor mij heb ik een restaurant volds gekocht. <lacht> dus het, ik denk het ook hard. Het is hier zover. Nou, lang verhaal, kort te maken, daar een lang maken. We hebben een winkel gezet en ze hebben er een tea tent van gemaakt. En dat liep hartstikke leuk. Limber nee. Lodge heette dat. En de helft van de keuken hebben we daar weer. Een, uh, een, zijn we daar met chocola begonnen. met hele mooie, fijne dingen te maken. Nou, daar deden we drie ton in. Ging ook hartstikke goed. Maar dan was het tonnetje achteraan, dus dat is niet goed. <lacht> is niet succes, de, omzet is, de Omzet is niet alles. Nee, dat nee, is niet alles. Nee. Daar leer je ook weer van. Ja. Nou, alwein, uh, maar we hadden wel de experience. Ja. Toen verkocht ik het. Uh, uh, zondag ze het wist, uh, de Buurman. Die stond al op te beten. En mijn mevrouw zegt, joh, uh, tent, er weer aan het doen? Daar zit Ted Ik ga hier jullie waren in. Oh, nou, die wist al van niks. Dus ik kom ze uit thuis. Arte, hoe zit het met dat pand? Oh ja, heb ik vergeten te zeggen. Dat is verkocht. Dus uh, vreemde, uh, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat ding is verkocht. En uh, die productie is daar heren waard gegaan. Ja, ja dan komt natuurlijk nog een knaker verdiend worden. was een drama. Hm. En toen, hebben we, um, ja, toen zijn we de volgende stap gegaan doen. Toen zeiden ja, wat moeten we nu? Nou, hebben we een uh, adviseur van mij, Roy Steeman, die heeft een plan bedacht uh, in, in Azië. Nou, daar hebben we al de fabrieken en dingen verzocht. Nou, dat kan, als ik daarom, daar kan ik nog drie boeken over schrijven. Dan lag je helemaal in een deuk wat je hem allemaal meegemaakt hebt. Dus hebben we heel veel dingen afgereisd. Uh, ja. door Erik Kakenbeen die had een kennis uh, in Vietnam. En die maakte daar chocolade. En die zit eigenlijk best wel interessant om het land om te investeren. De chauffeur van mijn racingteam, die zijn broer, die woont in Vietnam. En die man, ja, je gaat, daar gaat het allemaal ingewikkeld worden. Die man maakte vroeger mijn kartmotoren, want ik ben een kartgek, ja. uh, klaar voor de racerij. En die is met een Vietnamese vrouw getrouwd. En ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Dus hij gaat mee, want die, die, die chauffeur die, die sprak, uh, ja, sprak geboord Engels, dus daarom we mee. En zo kwam ik Jan van Velsen, nou moet je indenken naar 30, 40 jaar terug uh, tegen. En ja, daar heb ik eigenlijk de vraag aan gesteld: Joh, zou jij me niet willen helpen? Nou, dat is in. Uh, ja, om een nou heel raar voor het idee te geven, dat was in 2008. Mm. Dus de hele boel zat in de brand, in Lehman Brothers, Altmacht. En meneer Dontje gaat weer wat beginnen. In, in Vietnam. In Vietnam, een geweldig land, uh, overstromingen, weet ik het allemaal, toestanden. Nou, afijn, uh, daar heb ik een, een man aangenomen, meneer Sun, samen met Jan. En zo zijn we, Jan en Chi, dat zijn die mensen in Vietnam. Dus Jan van Velsen en Chi van Velsen. Zij ook 13 jaar in Nederland gewoond. Dat scheelde een heel stuk. Dus ze ja. begreep de Nederlandse mentaliteit. Ja. Ja. HCCP, BRC, al die dingen meteen erin brengen. Want je moet het natuurlijk heel goed doen. Want ja, het is toch een onderontwikkeld land. Heleboel opgezet. En we hebben meneer Sun erbij. En ja, uh, met 26 meiden op een school een klaslokaal laten op laten knappen. En dat klaslokaal hebben we dus uh, ja, die meiden lesgegeven. Nou heb een idee te geven, de meeste vrouwen uh, in Vietnam, laten we dat zeggen in Vietnam. Die zitten niet de wc-bril, die staan op de wc-bril. Dus dat, dat soort dingen moet je toch een beetje afleren, want dan wordt er rommel. Die staan op de wc-bril. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat is echt ja, op, ja een hurke. op een hurken. Op een hurken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Nou, fijn, dat hele verhaal is nu. Uh, dus we hebben dat planning gemaakt. Ja. Het uh, hebben we grond. Uh, de is uh, Legals gedaan. Daar ben je toch wel acht maanden mee bezig. Ja. Dat is echt een probleem. Uh, dat moet eigenlijk iedereen die ondernemer gaat in het buitenland heel goed voor elkaar praten. Uh, jongens, en niet met een Plaats En niet met een Plaats advocaatje. Uh, jongens, doe het niet, want je gaat naar de kloten. Ja. Zelfs in België. Hm. Uh, nou, dat hadden we helemaal goed in elkaar getimmerd. We hebben we grond gekocht. Uh, ja, dan sta je in je eentje op, op een berg, oh. een heuveltje. En waar ik als de dood van men, in slangen en ratten, nou daar wemelt het van. En ja, dan moet je toch een besluit nemen, doe ik het nou wel of doe ik het niet. Ja. En dan kan je iedereen bellen, weet je wel, je vader leeft niet meer, uh, moeders leeft het wel wel, maar ja, die weet het ook niet meer, die zat niet meer in de zaak. Ja, dan moet je toch weer je eentje dat, uh, dat moet doen. Nou, dan heb ik toch gezegd, ja, we gaan ervoor hoppen de pop. En toen ben ik, uh, ja, uh, met geld van FMO, dat is een bank uit Den Haag vandaan, want het is vreselijk moeilijk om een buitenlands bedrijf te financieren. Ja. We hebben natuurlijk heel veel reclames gezien van onze bankiers. Ja. We gaan nu helpen dit, we gaan nu helpen. dat. is een ondernemer, bla bla. Jongens, met alle respect voor allemaal, het is er helemaal niks. Echt drie keer waardeloos. De laatste in financiering in Vietnam van een pand. En dat pand was vrij, meer voor, Want bij FMO kan je geld lenen ten hogere tarief. Dat is voor 51% van de staat en 49% van de banken. Uh, moet je in zeven jaar terugbetaald. Dat had ik terugbetaald en dan ging een stuk aanbouw. Nou, dan heb je toch een, een, een basis om de te onze jongens, geld lenen. Niet. Geen cent. Nee. Ik heb een RC gekregen via uh, Bank de Paris. Echt? Ja, echt. Het is uit de schandalen verwoorden, maar het is gewoon echt de waarheid. Ja. Uh, dat, dat is het nu ook wat nu killing is voor, voor het hele gebeuren. Want banken doen nu op dat moment ook zijn, ja, allemaal, uh, ja, we wachten maar af. Je, zou, je vindt dat banken meer moeten mee investeren en mee moeten ondernemen met ondernemers? Ja, nu zeker. Mm. Kijk, ja. uh, laten we naar Duitsland geld tussen olie voor, voor, je, voor je toko, als je ja. dat niet hebt. Ja. En dan, uh, kijk, maar, ik denk dat we de gevolgen, wat we nu al aan gang is, dat we dat niet overzien. Uh, mm. dat, dat, uh, dat, dat weet ik wel zeker. Ja. Kijk, uh, ik heb natuurlijk zelf ook meegemaakt met, met uh, tekort geld, ja uh, liquiditeit. Kom je gewoon de problemen. Ik nee, ga je gewoon fietsen. Ja. Uh, heb jij alles zelf gefinancierd uiteindelijk? Nee. nee ik ook een deel van de uh, FMO... Een groot deel van leveranciers, dan ja, betaal ik wat later. voor financiëren. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, het was natuurlijk wel. Kijk, het was wel zo, als ik zei, ik betaal je binnen 14 dagen, dan betaal ik ook een ja. ja, Ik Moest mijn auto verkopen, dan kom ik een bal ja, Dat ja. deed ik wel. Dus dat wisten mensen ook wel. Uh, en toen hadden die hele brief staan, ja, dan moet je het op gang krijgen. En dat is best wel moeilijk. Want het is een haaitand systeem. Hè? Dus dan heb je druk en dan niks. En dan druk en dan niks. Dan liggen boten op zee en dan zijn boten aan land. Ja. En je moet voorstellen, toen wij de, die hele grap aan de hand haalden in, in 2011. Toen hebben wij in januari 2011 hebben wij een hele grote show in Bergen gegeven. waanzinnig Waanzinnige hotel gehuurd, die je weet niet wat je zag. En dan kwam je binnen bij een kerstsituatie, bij een huwelijk kwam je aanwezig. En daar hadden allemaal decoraties voor gemaakt. En die was gemaakt door Frank Haasnoot, de wereldkampioen in 2011, van de chef van Dobla. We waren we super trots op. En die hadden allemaal helemaal te gekke dingen gemaakt. Dus iedereen vond het te gek. Alle klanten waren daar, jongen. Nou, dat was een show. Echt, ik heb het zelf niet bedacht. Uh, is bedacht door Erik Akenbeen en Peter Loos. Nou, echt fantastisch. Dat was echt geweldig. Ik was zelf ook verbaasd. Afijn, uh, je gaat handel verkopen, moet je je voorstellen. Dan, dan heb je echt lef. Dus wij verkochten handel. Gaan we in augustus uitleveren. En er waren een paar dingen niet aanwezig. A. We hadden geen pand. B. We hadden geen machines. C, we hadden ook geen productie. Dat kan je ook voorstellen. En wij zonden gewoon keihard de boel te verkopen. Nou, Dan heb je natuurlijk wel echt een beetje ballen in je broek. Want ja, dat doet niemand natuurlijk. Want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Nou ja, dat hebben we dus toch gedaan in 2011. Uh, hebben we In maart zijn we gaan bouwen. Met heel veel struggelers. En daar staat een heel leuk stuk over geschreven in het boek. En in, uh, ja, toen heb ik dat toch in, in juni 2011. Heb ik de eerste container verstuurd uit Vietnam. We deden al een maand over een container. Toen ik de token verkocht, deden we zes containers in de week. Ja, Ongelooflijk. Ja, dat zijn natuurlijk ongelofelijke dingen. Mm -hmm. nou, dan krijg je de expansie. dus ja, de, de vraag die je stelt: hoe is het dan eigenlijk allemaal gegaan? Nou, dat was in Vietnam. <coughs> Op een gegeven moment uh, heb je verteld dat Klinkenberg binnenkwam. Toen deden we een omzet van 25 miljoen in 2013. En in 2018 deden we een omzet van 55 miljoen euro. Mm -hmm. dat was, uh, en voor hoeveel verkoop je de tent dan? Of is dat geheim? Dat is geheim. Oh, ik wil nog steeds dat tellen, zeg ik Ja, altijd. het is wel veel, hè? Dat is wel. Want je staat best hoog in de quote, toch? Ik ben gezakt, geloof ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja Het is wezenlijk. Ja, je weet het is Maar komt, komt, op een gegeven moment komt er dus gewoon heel veel geld... ook gewoon op jouw bankrekening te staan, hè? Ja. Hoe, heb je dat nog fysiek gezien of alleen digitaal? Hoe ziet dat eruit? Er zijn heel veel nullen en zo. Ja, ja. ja. Doet dat ertoe? Uh, ik heb een, een screenshot, dat, heb ik ja. gehad van, uh, van financiële mensen. En, kijk eens. Dat, en dat, en dat uh, ja. Kijk, je, het gaat natuurlijk als volgt. Uh, je moet eerst de aanleiding zien hoe het gaat. Hè. Kijk, op een gegeven moment, uh, je bent bezig met dat hele proces. Ik Heb gezegd, vanaf 2010 hebben we gezegd: oké, okay, we gaan dan de stap maken naar verkoop ooit. Ja. Ja, dat is ooit. En toen op een gegeven moment, uh, nou, dat, al die stappen gemaakt en, en de boel dicht en dit en dat. En in 2017 kreeg een goede vriend van mij, weer van de karting, die krijgt een hersenbloeding. Dat is uh, Randolph Baff. En Randolph, uh, dat is heel ernstig geworden. En die jongen die zit uh, ja, in een rolstoel, mm. uh, kan niet praten. Ik kan heel veel dingen niet meer. En daar ben ik zo verschrikkelijk van geschrokken. Dat ik dacht, jeetje, dat, dat kan ook mij overkomen. kan iedereen overkomen. Ik heb, we hebben het allemaal over kanker. Maar dat is ook een, een drama. Ja. En toen heb ik gezegd voor mezelf, jongens, ik stop ermee. Dus ik rij in mei 2017 van Enkhuizen naar Lelystad... We rijden naar het, uh, het Rijvaardigheidscentrum in Lederstad. Dat is uh, van Indy, van mijn oudste zoon. En daar vergaderen wij als altijd uh, als committee. Dus er zat Ruud-Admiraal en Klinkenberg. En mij persoonlijk. Met z'n drie, meer niet, niemand. En daar waren we strategisch aan het nadenken. Waar moeten we nou heen? Wat moeten we met die token doen? En, nou. en daar een half uur op gezet, jongens. Ja, ik heb een nieuwtje voor jullie. Ik uh, ga stoppen. Maar hun dachten: uit een priescan geweest. Hij heeft <lacht> een verkeerde uitslag gehad. Nou, dat was gelukkig niet zo. Ja. En uh, nou, toen heb ik. Ja, zijn we eigenlijk, uh, hebben banken uitgenodigd, Zo gaat zo'n proces. En in feite vertellen ze allemaal hetzelfde. En uh, dan geef ze een, een, een suggestie van wat je gaat vangen. Uh, waar ze dan naar kijken is heel simpel van hoe je erop reageert. Want dan denken ze, ja, nou ja... Maar dan. Want kijk ja, die jongens verkopen heel veel bedrijven. Dat ja. er niet omheen en en die komen gewoon met een map aan en die, bij de grote private equity's en zeggen joh, ik heb dat te koop, mensen, ja, het is allemaal op EBITDA. Ja. En ze nou die interessant de de is en, en, en dan gaat dat het zo dat. Ja. En doe dan niet ingewikkeld Maar over. je hebt het over een paar honderd miljoen wel toch? zeg maar. Sorry? Je hebt dan over een paar honderd miljoen, zeg maar. Ja, dat is wel geld. Ja. Dat is geld, is Dus op een gegeven moment hadden we dus dat ja, de bedrag ja, toen heb ik gezegd uh, voor dat bedrag doe ik het niet. Dus het moet nog meer zijn. En uh, ja, Frès heb ik nooit gezegd wat ik wilde hebben of hoe wat. En ja, dan is het wel heel apart als je dat op uh, zaterdagochtend een bieding binnenkrijgt. Heb je, Want je... Daar, We ja. hebben het in, om het even goed uit te leggen, in 2018 heb ik nog een beurs gehad in, door de Cava. Ja. En daar heb ik eigenlijk al mijn nieuwe artikelen laten zien. En dat was totaal not dobla uh, products. Er waren gewoon eigenlijk donautoppen, french fries en dat soort artikelen waren allemaal echt fantastisch, echt voor de fast food club, ook Starbucks artikel, De floating Christmas. dat werd verkocht in Korea. Nou, een fijne heleboel, laten zien en veel met uh, social media, Daar ben ik helemaal gek van. Dus op een gegeven moment, heel veel, en er heel veel power erop gezet. Hebben we hebben de, de data room geladen, dus in februari, maart, april, mei. Uh, dat heb ik aan maar aan één persoon medegedeeld. Dus één vrouwtje heeft dat bij mij allemaal ingebracht omdat helemaal voor elkaar. Dat moest allemaal stiekem hebben. Ja, de rest van de mensen mochten niet weten. Ik had een slechte ervaring daarmee, maar dat wil ik niet. Nou, ja, fijn. En in Bije hebben we een teaser uitgebracht. En uh, het waren er 54 kopers. En zeven die hadden een helft vertrekken. En die zeiden: jongens, we willen geen veiling. Wij willen gewoon die tent afkopen, Klaar, mm. we hebben gezien. Mm. En dat hebben we netjes uitgewerkt. Uh, en uh, ja, er is toen L. Erika, Erika was een Italiane, ja. maar de grote ondernemer achterin Scarwell, die hebben dat uh, overgenomen. En Erika was een bedrijf van 250 miljoen euro omzet. Maar die maakte ingrediënten, die maakte ook chocola, dus dan paste het mooi bij elkaar. En die hadden niet zo'n groot uh, internationaal netwerk als wat Dobel had. Dus dat, dat was eigenlijk wel best van, uh, mm. ja, voor hun heel interessant. Maar, ja, heb jij er meteen uitgegaan? Ja. ja, ik heb er geen minuut. Ik heb eigenlijk gewoon uh, de ploen de, de gevangen, echt letter gevangen. En, ik heb de sleutel overgegeven. Ik heb de, uh, de sleutel in een Ferrari-doosje gedaan. Het <lacht> is waar gebeurd. Ik heb een fiets gehaald. Ik die zegt, ik heb de Ferrari in de chocoladeland gekocht. Veel zie ermee. mee. Ik heb wel aangeboden om... Uh, joh, wil je wat weten? Kan je uh, me bellen? Ja. Ik heb het nog gehoord. Oké. Okay. Maar de Ferrari kocht ook? Nee, die had ik al. Die had ik al. <lacht> <lacht> had ik al. <lacht> hey, Kijk, nee. mijn leven is totaal niet veranderd sinds dat ik dat wel uh, geld kreeg. Ik zei altijd wel het enige verschil. vroeger had ik een geliefde biefstuk. Ja. Nou ik heb een eigen bierstuk maar ik heb een nieuwtje voor je. Hij ruikt hetzelfde hoor, de pot. <laughs> het is net zo erg. Dus nou, dat heeft geen zin. Dus kijk, ik heb er altijd goed voor geleefd. Ik heb altijd prima leven gehad. Ja. Uh, er zijn geen ik heb er ook niet naar huis bijgekocht. Of, dat, dat, dat, dat zijn mijn dingen niet. Ik hmm. uh, ben samen met mijn zoon gewoon leuke dingen aan het doen uh, ja, aan het ondernemen. ja wat, wat ga je de komende jaren allemaal doen? Nou, we zijn, uh, we zijn met webshops bezig, uh, in sport. Uh, we, zijn, uh, we hebben een platform uh, voor veilig uh, verkeer in Nederland. Dus uh, zeg maar het verkeersaspect aan te pakken. Uh, nee, dat, we hebben een platform in reizen. Nou, dat is op het alweer niet zo'n groot succes. Maar ik ben ervan overtuigd, als dat zeker gaat lopen, dat dat een mega groot succes kan worden. Uh, ja, en er, zijn, er komen zoveel dingen naar je toe, dus ja, zijn er zijn zoveel het, ja. mogelijkheden, mm. uh, maar je moet je altijd de vraag of zijn er ook meer zo'n geld vragen. Nee, eigenlijk niet. Mm. Want ik ben niet zo machtig benaderd, maar ik kom ook niet in voetbal en toestanden. Dus je ziet niet veel mensen. Nou, en als jij normaal doet, ja. Ja, dan neem dan, dan je er ook helemaal gelast van. Ja, maar je blijft toch wel, uh, zeg maar, het pensioen zit er nog niet in, denk ik. Nee, ik denk dat. dat, dat kijk, ik ben uh, wel geteld één week thuis geweest en uh, toen we begonnen mijn honden te bijten. <lacht> Want ik denk, moeten we moeten weer wandelen met die idioot En uh, mevrouw die rond zag eruit te kijken. Is ja, ze... op nee, op Nee, dat, dat, dat, dat moet je ook niet doen. Ik, ik ja. heb ook helemaal geen. Uh, dat is ook niet mijn ding. Mijn ding is echt dat ik zeg, jongens, ik ga uh, weer dingen ontwikkelen. Kijk, uh, wat we nu met. Een, we gaan een kauwgoenfabriek beginnen. Ik ik helemaal te gek. Het werkt Bambits. Ja, nou, dat is helemaal ja, te gek. Ja, het is helemaal te gek dat nou, dat merk hebben we gekocht, oh, ja? samen met mijn zoon. Ja, en dan uh, ja, gaan we een fabriek bouwen. Dus, uh, ik heb natuurlijk weten hoe dat moet, dat is natuurlijk ook weer leuk. En dan krijg ik zo de energie van. En dat is kauwgom zonder plastic. er Zit er plastic in kauwgom? Ja, dat wil je niet weten. Alle kauwgom in de wereld, dat is het grootste ellende, dit is een kwartje uit, dat ligt 90 jaar onder in, in, in deze wereld. En deze kauwgom kan je gewoon ja. na 60 dagen, ja, men, 60 tussen 60 en 90 dagen is het gewoon verteerd. Eet het er vies de vis de kauwgom op, hè, dat kan ook dan Wordt het gewoon poep, dus er is niks aan de hand. en de Bambit is natuurlijk een prachtig oud merk voor de oudere jongeren. Ja, ouderen als je iemand het weet, dan is je ouder als uh, 38 <laughs> ja, heen, wel. Dat, ja. Dus er is een helft ja. van Nederland die kent het en de andere helft kent het niet. Nog dat niet. Is, dus, jeugd. Ja, nou en wij denken dat we daar een, een heel leuk ding mee kunnen maken. Grappig ja, en dat uh, wat, ik wil niet wat die geloven dat doen we in het oude doodlapand. Dus, ja. Uh, ja, dat vind ik uh, het een deel van Dobla pand is verhuurd aan uh, Loftjok. Dus de oude werknemers van Dobla die toen uh, gingen stoppen, dat, we, dat ik de fabriek dichtgooide, die zijn gaan werken bij Loftshop. Niemand is de baan kwijtgeraakt. Niemand. Cool. En iedereen blijft daar werken. En iedereen tegen hetzelfde salaris En ook tegen contracten contract van onbepaalde tijd. Dat is de grootste, ja, dat vind ik zo'n mooie overwinning. Want ja, het is allemaal leuk, een beetje geld meegeven die mensen. Dus, kijk, als je natuurlijk uh, 52 bent ja. en je bent je alleen fabriekswerknemer, ja. dan, dan heb je geen kans meer. Ja. Daar dat, dat had ik heel veel moeite mee. Dat, dat is waarom die zeven jaar nodig had. Ja, omdat gewoon Ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Ik kan nu gewoon rondrijden en ik wil niet uh, een steen omhoog gooien. Van, ik kijk die ratten rondrijden en, uh, en ik zit in, in de shit. Dat wil ja. ik niet. Uh, dus, ja, de, dus ik heb dat deel als een uh, loftshop ver, uh, ver, uh, verhuurd en dat andere deel is vrij. Ja, dat hebben we helemaal, zijn we niet helemaal aan het opknappen en dan gaat die maatschappij starten. Ik heb het echt waanzinnig zien en dat, uh, mijn jongste zoon Milan gaat dat doen. Ja. Uh, een talentvolle gozer en die uh, zit nu bij BDO. En uh, ja, die, die, die, tja, zo ga je dat verder ontwikkelen. Mooi man. Mag ik jou uh, danken? We kunnen nog 6 uur doorpraten. Maar, uh, ja, uh, ja, je uh, zo'n uh, zo uit. Uh, dat zal dus <laughs> waar ja, zijn. Nee, man, we zijn hartstikke lang aan het praten. Want ik doe nog maar 20 minuten gesprekjes. Alweer oh, niet. Ja, en ik denk dat we dubbel hebben nu zo ongeveer. Oh, oh, uh, ja. Ja, nou, jongens, allemaal boek open. <laughs> <laughs> ik zal hem even <laughs> bijpakken. Yeah. Het is. Even kijken. Dit. Uh, dit uh, boek, uh, dames en heren, voor het geval je nog niet genoeg hebt gehad van uh, Arthur Dontje dan. Uh, ik heb hem zelf nog niet gelezen. Nou, hier, hier heb je hem. En ik zal je nog even een ander vertellen. Het geld wat mensen betaalt is 24,95, dan komt nog wat transportkosten uh, op. Yeah. Dat al het geld gaat naar de Barry Foundation. De Barry Foundation is een plaatselijke foundation, uh, stichting. Dat is een stichting. Uh, Barry is een vriend van mijn zoon. En uh, Barry is verongelukt in 2010. En wij hebben een heel klein organisatie opgezet, er zijn drie lokale mensen. En wij uh, hebben net 30 computers gekocht voor de plaatselijke uh, lagere school. Uh, dus dat soort dingen doen wij met dat geld. Dus er gaat niet één cent naar mezelf toe, uh, ook de hele opmaken, de hele boel. Dat is allemaal betaald, hoeft niemand zich er druk over te maken. Alles gaat dus volledig erheen. En we hebben nu bijna duizend boeken verkocht. Dus ja, dan hebben we 25.000 euro's al bij elkaar gehaald. Nou, dat zijn ook leuke dingen af toe. Arthur, dank je wel. Graag gedaan. En uh, dankjewel voor het kijken. En uh, wil je meer zien, abonneer je dan op CVD TV. Dankjewel. Hoi.